Vandaag ga ik deze chainset bespreken, gemaakt door meneer Groen. Ik ga eens kijken in het Xavi, dat is een hulpwebsite voor, uh, voor mij, maar ook voor jullie misschien. Uh, om de chainset te kunnen bespreken, ik kopieer hier het chainset, ik plak hem in de link waar ik hem wil hebben en ik ga zoeken. Op dat moment kom ik uit bij de chainset, wat er gewijzigd is door jou. En we zien hier dat er een aantal wegen zijn aangepast. En we zien hier dat er iets van een vierkant is neergezet. Als ik inzoom, dan zie ik dat de nood verplaatst is van hier naar daar. Dus de wegen zijn beter uitgeleid. En hier precies hetzelfde. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met het voorbeeld wat we te pakken hebben gehad. En dat je een paar noods hebt opgepakt. En netjes verplaatst heb. En hier heb je precies je hetzelfde. En de opdracht was om een parkeerplaats aan te brengen, of ja, ja, in ieder geval een, een polygon aan te brengen, in dit geval een parkeerplaats. Access um, yes. Amenity is parking. Capacity is 13. V is no. En service is paving, paving stones. Als ik die data ga laden in JASM, in dan gaat hij automatisch de data in JASM inladen. Als ik op de knop uh, druk heb om dat te doen, omdat het bewerkt is, dan heb ik de afstandsbediening ook gekoppeld aan JASM. Maar dat kun je in JASM zelf doen, maar dat heb ik een keer besproken. Dat is besproken in het filmpje. Waar ik uitleg hoe jas werkt. Dat zijn twee delen. Excuus voor het geluid. Uh, ja, we hebben hier het stukje data wat, uh, wat je aangepast hebt. Ik ga even kijken of ik wat makkelijker kan laten zien. Ja, dat kan ik. Ik ga even jouw naam kopiëren. Ja, gebruikersnaam wel gezegd. Ik ga hier eventjes in de, in het filter, een keer op aanpassen. dat ik alle wijzigingen die jij gemaakt hebt, waar jij aangezet hebt, hier in beeld krijg. En ik zie trouwens, ja, en hier zie ik een noot die gewijzigd is, daar zie ik een noot die gewijzigd is en hier zie ik een weg die gewijzigd is. Dan gaan we daar nog even we bij kijken. Nu bevinden we de parkeerplaats. Ik uh, zet even mijn achtergrond uh, aan wat OpenStreetMap betreft. <coughs> Dat even de rest ook uh, gevisualiseerd wel wordt, wel gevisualiseerd wordt. We gaan even uh, inzoomen op de parkeerplaats. Ook zal ik een aantal andere layers actief maken. Ja. Uh, bij OpenRecent staat bij mij, en als jullie hem al een keer geopend hebben, de Jasvel. Jasvel betekent niks anders dan dat een aantal vooraf ingeladen layers automatisch gaan verschijnen. Ik heb hier standaard een aantal aanstaan. Ik zet ze ook op dit moment uit, want ik vind niet alles interessant op dit moment. Maar wel de BGT omtrekgericht die wil ik even aan hebben staan. En ik wil de luchtfoto 25 centimeter aan hebben staan. De BGT zijn de contouren van de gemeente zoals je hier ziet, de watergangen en de wegen en de parkeerplaatsen in dit geval aan de rechterzijde. En ja, er zit dan veel meer aan de BGT. Misschien is de BGT bij jullie wel bekend waar het allemaal is. Uh, je ziet nu dat het vinkje verplaatst is naar een volgende layer. Ik wil uh, wel de data actief hebben. Uh, ik maak de data actief door hier op deze regel met de linkermuisknop te klikken zodat de data ook on top staat. Zo werkt het ook een beetje. Het is een beetje, uh, hetgene wat on top staat komt bovenaan. Dus als ik deze naar beneden schuif, dan schuif ik hem onder de luchtfoto. Dan zul je zien dat de data wel actief is, maar verdwenen is dat die onder de luchtfoto ligt. En nou is dat wel te manipuleren door het zichtbaarheids uh, icoontje wat uh, te verschuiven, denk ik. Moet ik dat andersom doen een luchtfoto minder uh, overheersend maken en dan kun je hem wel laten zien. Maar ik, uh, ik geef het alleen even, ik laat even zien hoe dat dan werkt met on -top. Ik laat hem nu ik zit het nou weer helemaal bovenaan, want dat is de toplaag die ik eigenlijk uh, wil, wil zien en bewerken. Ik uh, zie dat uh, HJ Groen deze heeft aangemaakt, deze kan ik even naar beneden klikken. Die kan ik, heb ik zien, die kan ik even naar beneden klikken. Zodat ik iets ruimer aan het beeld heb. Ik schuif deze iets naar rechts. Dat het iets vriendelijker overzichtelijk is. We gaan hem even onder de loep nemen. Deze button is niks anders dan Ctrl H. Even kijken: Ctrl H. Uh, die heb ik als snelbutton hier neergezet. Uh, maar Ctrl H is ook afdoende als je dit geselecteerd hebt met de linkermuisknop. Je drukt Ctrl-A. Dan krijg je hetzelfde voor je neus als ik met deze button doe. Je weet hoe de button in elkaar steekt. Staat ergens in een van de filmpjes, maar ja, ik weet niet waar precies. Uh, maar zo moeilijk is dat niet. Maar als je vragen hebt, specifiek over. vraag me dan voor rust een keer. Uh, die parkeerplaats was nog niet aanwezig. Die is op uh, 7 september half negen aangemaakt. En de omliggende stenen zullen uh, uh, paving stones zijn, is uh, verondersteld. In dit geval controleer ik dat even op de uh, website van uh, uh, Slagboom en Peters. Deze uh, prachtige beelden hebben we beschikbaar gekregen voor uh, het mappen in uh, OpenStreetMap. Dit is een stukje. Dit is de, even zien. Ja, hier ligt een parkeerplaats en daar ligt een parkeerplaats Dit is een, en zelfs hier ligt ook nog een parkeerplaats uh, en daar ook. Als ik helemaal inzoom, en dan ben ik toch bezig, hier ook. Hm. Uh, als ik helemaal inzoom, dan zie ik dus uh, echt kleine uh, uh, keien liggen en als ik middels de rechter F1 naar de wiki ga dan ben ik dus op de wiki surfaces paving stones en zie ik dus dat de uh, differentiatie van paving stones nog weer specifieker zou kunnen zijn dan uh, paving stones. Uh, maar zoveel hoef je niet te hoor. Het is puur hoe perfectionistisch is iemand en wat vindt iemand zelf belangrijk. Uh, we gaan eentje hoger, we gaan gewoon naar surface toe. Uh, even zien kan rest is een Surface. Dat is wel raar normaal gesproken. Ja, als ik hier ergens een linkje kan uh, klikken uh, wat Surface is, dan ga ik naar Surface toe. En hier zie ik dan de uh, Surface is uh, paved. Asphalt. Gypsule. Ik weet niet eens wat het betekent in het Nederlands, ja. Maar er is een Nederlandse vertaling, zie ik. Dus Die pak ik er even bij. Oh, Nederland heeft die chipseal niet. Vermoedelijk zal het zo kunnen zijn dat Nederland helemaal geen wegen heeft met chipseal. Die bij de vertaling ook weggelaten heeft. Maar we waren bij de, uh, de, de tag Paving Stones. Het zijn dus in de algemeenheid straatstenen met betonnen bakstenen. Dus dit soort straatstenen is Surface Paving Stones. Dus de tagging, de tagging, uh, dat die uh, toegankelijk is voor mensen. Ik zou niet helemaal zeker zeggen, maar mm, ik ga heel eventjes kijken op het moment. Ik uh, ga toch even spieken bij uh, Google Street View. Wij mogen Google Street View niet als bron gebruiken, dat gaan we natuurlijk ook zeker niet doen. Maar ja, uh, de, de website is wel in de lucht en ik mag altijd kijken op uh, Street View als ik het zo wil. Uh, dit is de positie uh, van Street View. Ik zie hier dat het een bedrijf is, dat die, die foto gemaakt is in 2016, dus redelijk gedateerd. Ik kan niet zien of dit er nog staat in deze vorm op deze parkeerplaatsen er nog zijn. En dat is al een van de redenen waarom we het niet zouden willen gebruiken als bron. Maar omdat we de licentie niet hebben om het te mogen gebruiken, mogen we het zeker niet gebruiken als toegankelijke bron. Ik mag altijd kijken hier. Uh, ik denk namelijk dat de toevoeging uh, ik pak hem even weer bij ik uh, druk nu op Alt en A dat betekent dat de uh, pop-up Add tag naar voren komt en dat zou je hier ook kunnen zien Het Add we zijn waarschijnlijk ja Dan zie je dus in klein Alt A verschijnen dat het sneltoets ervan is uh, dus ik ga wat toevoegen ik ga uh, zeggen dat de X is uh. Customers is. Dat wil dus zeggen eigenlijk dat uh, hier mogen wel mensen parkeren, maar die eigenlijk bij dit bedrijf horen. Uh, dat is het meest gebruikelijke in deze. Natuurlijk uh, zou iemand die uh, boodschappen doet uh, ergens anders uh, best wel hier mogen parkeren, maar. Toch zet ik het erbij, zodat het in ieder geval duidelijk is dat er geen openbare parkeerplaats is. En dat het uh, voor klanten is van het terrein waar dit onder valt. Uh, stel nou voor dat je niet weet uh, hoe uh, de access uh, geregeld zou zijn of uh, gevonden zou moeten worden. Dan kan ik hier dus zoeken. Ik kan hier zoeken op access en heb hier highway street uh, access restrictions. Dan kies ik daar naartoe, dan zie je, nee zoekt die in de, nee dat is niet de goede zoekopdracht. Deze is de preset, access, uh, we hadden dus de bovenste nodig, uh, dan zie je highways, uh, access restrictions. Dus deze pak, dan kom ik hier terecht, terecht en dan zie ik hier ongetwijfeld ergens staan, access uh, zien. General access, dubbele punt, op dit moment staat de difference. En dat komt omdat we meer geselecteerd hebben. Dus, we hebben hier aan de rechterkant uh, 21 objecten geselecteerd en dan komt er die zoekop erachter. En daar moeten we even voorzichtig mee zijn, anders hebben we dadelijk alle uh, aangeraakt op alle uh, actieve uh, objecten, getagd met uh, uh, een, een tag die met uh, access te maken heeft. Dus ik zeg nu hier even cancel, ik uh, klik even hier iets aan wat geen uh, ondergrond heeft en ik klik nogmaals de parkeerplaats aan en ik doe het dan nog een keer, preset. F3 is eigenlijk zoeken, dus je kunt ook via, als je het sneller wilt doen, nu F3 drukken, dan kom je op dezelfde zoek. Uh, uh, frequentie uit en daar access en dan street access en dan heb je hier op een gegeven moment general access is yes die staat op dit moment op yes en ik ga hem eigenlijk aanpassen naar customers je hebt uh, access destination dat zou ook nog kunnen dat alleen meestal is dit met borden aangegeven dat het uh, uh, hier parkeren is uh, destination delivery is uh, uh, dat er wel toegang is voor uh, uh, los en laadverkeer. Permissive is het dat het uh, toegewezen is, uh, bijvoorbeeld alleen voor voetgangers. Ja, die parkeren hier niet. Maar permissive is een algemene uh, check. Private is op een privéterrein. Dat zou ook nog kunnen, maar ik ken de situatie niet, dus ik ben daar even voorzichtig mee. Uh, customers zou ook nog kunnen. Dat het klanten zijn van uh, de, de, de, het bedrijf. Waar we bijvoorbeeld, als je dan al die op een staan. dan mag iedereen daar parkeren. mits je daar boodschappen ga, gaat halen. Dus, customers. En uh, wat hadden we nog meer? Ja, eigenlijk, yeah, customers. Dat was degene die ik volgens mij zelf ook voorstelde. Oké, okay, apply preset. Op dat moment heeft hij hem aangepast. Ik had hem zelf toegevoegd, maar uh, X is met 1S, zie ik nu. En dat is een tikfoutje en dat geeft hij op een gegeven moment aan al het fout aan. Stel maar voor dat ik, uh, ik heb deze geselecteerd en ik ga even met de validator. Die zit hier aan de linkerzijde, dat vind je. Dan verschijnt hier een nieuwe pop-up. En als ik alles wat ik geselecteerd heb, kan ik een validator overheen laten lopen. Als ik validation check doe, dan zegt hij, hé, hey, geen fouten gevonden. Terwijl het toch een heel duidelijke zit uh, uh, fout in. Zit. Nou, goed, dat zou betekenen dat de validator niet altijd 100% werkt. Ik zie weinig foutjes in die validator, maar ik zal het zelf wel wat verkeerd doen. Uh, dan toch Even kijken wat, uh, wat de officiële tag is. Hij gaat nu de algemene uh, website laden, dus die wil ik eigenlijk niet geladen hebben. Dan zal waarschijnlijk die fout zijn, omdat hij die niet kent. Uh, F1. Ja, access met dubbel S is customers. Uh, er staat hier dat je uh, ook nog uh, uh, uh, zonder S hebt ingevuld. Dat zijn mogelijke foute uh, taggingen. Dat wordt meestal in het grijs weergegeven. Dat het niet aanbevolen wordt uh, om op een gegeven moment deze tagging te gebruiken of vehicle is customer uh, uh, te gebruiken. Dit zijn uh, eigenlijk taboe. Uh, uh, taggings. En die had hij van mij ook tussen kunnen door access met een S, met één S te typen, dat het ook een, uh, een mogelijk probleem is en dat dat ook wel eens voorkomt. Ik weet zeker als we dat naar gaan zoeken dat er uh, wel mensen zijn die per ongeluk access met één S hebben. En ik ben een Nederlander en geen Engelsman en soms maak ik uh, typfouten of typos die daarmee te maken hebben en dat is menselijk. Um, wat wil ik nog meer vertellen? Ja, uh, ik wil nog meer vertellen wat je nog meer gewijzigd hebt. Dus ik ga even het filter weer aanzetten, zodat de rest weggefilterd wordt. Behalve jouw eigen uh, taggings. Deze zet ik even uit, zodat ik de notes terug kan vinden. Ik zet die ook even voor het gemak uit, zodat ik het nog beter weer terug kan vinden. En ik ga even omschakelen met de S-toets. Dat, uh, dat zit hier ook, als je het vergeten bent. S-toets betekent dat hij de mouse pointer gaat wijzigen. Nu zie je de lasso tool. En met de lasso tool maak ik een cirkel. Dat ik alles selecteer zodat ik de punten kan zien wat gewijzigd is. Ik ga eerst naar de weg toe. En ik ga met ctrl-h de historie even raadplegen. Dan ga ik even kijken wat hier gewijzigd is. Ik zie in de tagging, ik zie niks gewijzigd. Want dat is precies hetzelfde. gewoon heeft de laatste mutatie verricht. En de voorgaande mutatie is in maart 2019 geweest. Ik zie in de tagging, zie ik niks gewijzigd, want anders had het wat lichter uh, opgelicht. Uh, dus het moet in de nood zijn. Ja, inderdaad. Deze nood is erbij gecreëerd. Uh, die was er niet in de voorgaande release. En ik zou kunnen zoomen naar die nood. Door rechter in te toetsen. En te zoomen naar die nood. Deze nood is dus gewijzigd. Je ziet dat... De streepjes betekent dat hier geen data gedownload is. Je zou hier kunnen overwegen om gewoon extra data nog even binnen te halen zodat je eigenlijk de data die je onder ligt allemaal ook in beeld hebt. Uh, zul je later wel merken dat als er een stukje data niet in beeld is dat die dan een foutmelding geeft. Goh, je probeert iets aan te passen, maar de data is hier niet volledig geladen en wees daar voorzichtig mee. Het zou kunnen zijn dat er een uh, verlijming of een relatie die niet helemaal ingeladen is, dan uh, problemen kan geven bij het uploaden. Dat het ene wel gewijzerd is en het stuk wat je niet binnengehaald hebt, niet. Maar dat zijn latere zorgen, die komen vanzelf op vanaf voren. Ik ga uh, nogmaals kijken uh, wat er eigenlijk gebeurd is. Ik ga kijken in de coördinaten en ik ga inzoomen, zover ik kan inzoomen, maar er is een uh, uh, er is een, een wijziging geweest in, uh, in uh, ligging en hij is met 1 meter is die verplaatst. Dus zover kan ik helaas niet inzoomen. Dus dat is een, een, een wijziging die, die heel erg uh, uh, minimaal is, die ga ik verder ook niet uitdiepen. Deze zie ik dat die ook uh, gewijzigd is, ook hier zeg ik download dit stukje erbij. Dan zal hij de data die hieronder ligt, die laat ik ook even zien, die heeft hij in allemaal gedownload. Deze noot is door meneer Groen, Groen uh, uh, aangepast. En wat is er aangepast? Ook hier is niets in de noot gewijzigd. Deze noot heeft geen, uh, geen tags dat hij onderdeel uitmaakt van, uh, van een weg. Zien. Ja, maakt onderdeel uit van deze weg, het is een kruispunt die iets verplaatst zal zijn, vermoedelijk, maar door de speculatie. Nou, we kunnen het hier zien, hij is verplaatst met 1 meter, 99 centimeter wel geteld, uh, is die verplaatst. Dus dat is ook een stukje wat uh, verschoven is, wat een bewuste actie vermoedelijk is geweest. Alleen omdat het in een workshop gedaan is, zie je dat het minimaal is en dat het gewoon een, ja, een bewuste keuze ook wel is geweest. En ik kan het ook wel een beetje be, uh, bezien door uh, in dit geval ook de, de BGT omtrekgericht in te schakelen. Je ziet dat hij perfect nou in het midden uitgelijnd is. Hij is een meter verlegd en die meter die zal ongetwijfeld zichtbaar zeker wezen als hij naar oude positie uh, gelegen zou hebben dat hij uit, uh, uit het lood lag. En dat was ook de opdracht in de workshop. Uh, we gaan het filter even aanzetten, want we gaan naar de volgende noot. Even zien, waar zit die noot ergens? Ik kan hem. Ja, die, deze hadden we wel gehad al. Nou, ik weet niet zeker. Ook hier, uh, niks gewijzigd in de tagging. En hij is gewijzigd een halve meter. Hier kun je zien dat hij een halve meter verplaatst is van links naar rechts. Ook hier is een, uh, ja, een mooie wijziging gedaan. Een opdrachtpas in de uh, workshop. Hopelijk heb je uh, iets aan deze uh, uh, instructies gehad. Het is dus een hele mooie en goede change set geweest. Niks in uh, opmerkingen. Wel laat ik als bonus zien wat ik nog meer zou kunnen doen op dit moment uh, in dit gebied. Uh, ik ga de luchtfoto even aanzetten. Ik zou kunnen overwegen door de A in te drukken. Dan zul je dus zien dat de mouse pointer uh, uh, wijzigt. Na uh, uh, het uh, teken op je uh, teken mouse pointer. Nu kan ik een noot plaatsen en ik ga het vierkant tekenen. Sluiten we aan op de laatste en ik druk met Q maak een vierkant. Nu druk ik de S zodat de mouse pointer weer gewijzeld wordt. En ik, ik ben een, een voorstander van de lasso tool, maar het kan net zo goed uh, het vierkante tool zijn. Nou, dit zijn de twee mogelijkheden met de S-toets in dit geval. En ik wil eigenlijk deze tags die hier staan. Wil ik allemaal kopiëren. En op dat moment zeg ik copy all oh, key and values. En selecteer het volgende polygoon, dus waar geen tags op zitten. En ctrl-shift en v. Ctrl-V ken je wel van plakken, maar Ctrl-Shift-V en uh, betekent dat hij uh, ook de, uh, de positie behoudt. In dit geval is er geen positie, maar probeer het je aan te leren. Dat Ctrl-Shift-V en uh, de, de, de tekst die je gekopieerd hebt, overkopieert naar de, de, de, hetgene waar, uh, waar je net een cultuur hebt aangebracht. En we gaan even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 12, 13. Ook dit zijn 13 vakken. En we zouden kunnen overwegen, even kijken wat dit van cultuur is. Dat is de Land Use Commercial. Commercial betekent dat het een, een, een ja, commerciële een, een stukje industrie is waar een, dingen verkocht worden aan particulieren. Uh, je hebt ook Land Use is Industrial.